Ik ga ja, wat hulp proberen te geven over deze change set. Deze change set is gemaakt door uh, A.J. Groen. Uh, die heeft hier iets aangepast. Wat hij heeft aangepast is op het Javi te zien. De rode contouren waren de contouren van de parkeerplaats. Worden gemaakt door Jan Westhoff in 2013. De exactere contouren zijn aangemaakt door. Uh, meneer Gron. Uh, uiteindelijk wil ik daar iets bij laten zien. wat misschien wel interessant is. voor het uh, mappen in zijn geheel op dit stukje. Ik uh, heb de gegevens, de data ingeladen. in Open. in uh, JASM. JASM is onze. Uh, yeah, mooiste editor. Hier staan de contouren in. We kunnen hier uh, via de menubalk ook zien, via de historie, dat uh, Jan Westhoff uh, deze heeft aangepast, uh, aangemaakt. En ik zie trouwens niet, maar, oh ja, ik zat te kijken van deze contouren, deze polygon is gemaakt door Jan Westhoff. En ik zat te zoeken naar uh, de data die aangepast is. En dat klopt dat ik die niet kan vinden, want die data die gewijzerd is, zijn alleen maar de vier nodes. De vier noods zijn verplaatst en dat is ook goed. Uh, je ziet hier namelijk dat uh, die Groen uh, op 26 augustus uh, de noods heeft verplaatst. En je kunt zelfs zien hoe ver ze verplaatst zijn van hier naar daar. En als je een andere nood aanraakt, en daar de historiefnoot vraagt, dan zal hij ook laten zien dat hij van hier naar daar, en dat is 11 meter verplaatsing. Goed, dit terzijde. Uh, voor OpenStreetMap hebben we een hele mooie licentie van de ingevlogen beelden van uh, Slagboom en Peters. Die laat ik u even zien. Uh, dit is het gedeelte waar de parkeerplaats is. Uh, je ziet hier op een gegeven moment de parkeerplaats. En je ziet hier zelfs uh, een inrichtingsbord staan. Dus dat betekent dat aan de andere kant waarschijnlijk een ander type inrichtingsweg in, uh, dat je via deze kant erin moet, die kant eruit. Uh, ik zal hem iets vergroten, zodat de beelden misschien nog iets duidelijker zijn. Um, ik probeer eigenlijk de toegangsweg, want op dit moment kon je niet op de... Op de parkeerplaats uh, uh, uh, over de parkeerplaats heen rijden dus ik heb nog geen uh, service weg, uh, getekend. die wil ik eigenlijk nu ingetekenen ik pas nogmaals de of ja, ik pas de contouren eigenlijk aan op dit moment waar ze werkelijk liggen uh, zo liggen de contouren nog beter dan ze lagen ik ga een weg aansluiten op de Snellingen dijk en van daaruit ga ik de pijl trekken over de contouren naar de daar weg. Ik druk de S-toets en dan met de S-toets laat hij de, de, de, de, ja, de, de draad langs. Ik zie hier dat ik hier geen verbinding heb gemaakt. Op zich is dat niet zo 100% noodzakelijk, maar ik vind het wel netter. Ik gebruik de toets nu Alt-A. Met Alt-A krijg je uh, deze uh, pop-up tevoorschijn. En dan zeg ik highway is service. En Service is helping ISO. Oh, ja. Sorry. Uh, nu is de weg hier ingelegd, maar hij is nog niet gemarkeerd als uh, uh, inrichtingsweg. Een is uh, uh, uh, nu aangemaakt. Uh, als je iets wil weten over de, de tagging, eh, je kunt hier altijd met de F1-toets naar de wiki toe, waar dus die tag uitgelegd zal worden. For one way. One way is yes. Eh, dat betekent dus dat er verkeersborden moeten staan. En je kunt dus op een gegeven moment zien eh, dat er eh, een weg op dat moment, eh, een, ja, via de... Eh, eh, even kijken... Dat de combinatie highway, service in dit geval, en one way is yes. Je ziet nu ook dat de pijltjes op deze manier verlopen, dat de rijrichting deze kant op is. Dit is een stukje aanpassing, wat dus nog weer een verbetering is ten opzichte van het verplaatsen uh, van de parkeerplaats van de positie waar die lag. Um, als ik dit wil uploaden, dan zal hij ten eerste de, de validator handhaven van JASM. En ik zie dat ik geen foutjes gemaakt heb. Ik ga hier op een gegeven moment zeggen: service, service, the, whatever, parkeerplaats, upload. En ik heb gebruik gemaakt van uh, uh, de luchtfoto. Ik heb gebruik gemaakt van het BGT-omtrekgericht. En ik heb gebruik gemaakt van de Slagboom- en Peters-beelden. peters, uh, en, peters beelden. en nu ga ik de, de change-set uploaden. Ik controleer hem altijd zelf nog even. Je kunt het proces namelijk versnellen door Ctrl f 5 in te toetsen, tegelijkertijd. En zal die op een gegeven moment sneller de boel gaan renderen op de servers van OpenStreetMap. En op verschillende zoomniveaus. Elk zoomniveau moet op zich nog een keer gerenderd worden. Uh, dit proces kan tussen de 1 ja, en de 10 minuten duren of er moeten problemen met de OSM service zijn. Je ziet nu dat de weg er overheen gekomen is. Een andere zoomlaag komt nu waarschijnlijk naar voren. Niet elke layer wordt tegelijkertijd uh, beetgepakt door de servers van OSM. Deze toevallig wel allemaal. Ik heb nou tot het zoomniveau, waar normaal gesproken de servicewegen gerenderd worden, uh, voor elkaar gekregen. En uiteindelijk is dit het, uh, de verbetering die ik uh, je wilde laten zien. Bedankt voor het kijken. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust.